Lieve Sofie vrienden, welkom bij onze eerste dienst van het nieuwe seizoen. We hebben ervoor gekozen wederom een audiodienst te maken. Onze audiodiensten blijven voorlopig beschikbaar, zodat u, op momenten dat u daar behoefte aan hebt, u kunt laten inspireren, kunt genieten van mooie teksten en prachtige muziek. Dit kan u optillen misschien uit de dagelijkse werkelijkheid, die voor velen van ons op dit moment toch nog best wel spannend is. Dat is het leven sowieso, onverwachte obstakels komen altijd op ons pad. Een Chinees gezegde zegt zelfs, obstakels blokkeren het pad niet, zijn, zij zijn het pad. En naast de toch al soms lastige obstakels en uitdagingen in het leven, hebben we nog steeds te maken met een virus. Sommigen zijn daardoor bang om ziek te worden, anderen worden juist angstig van alle maatregelen en vragen zich, mogelijk terecht af, is dit nog wel proportioneel? Is het niet de angst zelf die regeert, of zijn er zelfs machten aan het werk met doelen voor ogen die wij niet kunnen overzien? Is er misschien ook angst voor de angst? Het leek me zinvol dit thema uit te diepen en eens te kijken naar wat we kunnen leren uit de heilige geschriften en andere teksten. Zo kwam ik een vraag tegen van ongeveer veertig jaar geleden, een vraag die aan Osho werd gesteld. Hoe kan ik de epidemie mijden? Deze epidemie ging destijds om de ziekte aids, maar kunnen we nu lezen als vraag over corona. Je stelt de verkeerde vraag, zei Osho. De juiste vraag zou moeten zijn, hoe ontwijk ik de angst voor het sterven, veroorzaakt door de pandemie? Het is gemakkelijker een virus te ontwijken, maar het is heel moeilijk om de angst in jezelf en de wereld te mijden. Er sterven meer mensen door angst dan door een pandemie. Er is geen virus dat gevaarlijker is dan angst. Begrijp deze angst, zei Osho, anders word je een dood lichaam, voordat je lichaam sterft. Het heeft niets met het virus van doen. De angst die je voelt op zulke momenten is collectieve gekte en dat zal je bij de keel grijpen als je de psychologie van de massa en de angst niet begrijpt. Angst kan van alles doen met mensen. Angst kan ervoor zorgen dat mensen zichzelf of elkaar doden. Angst zelf is een killer. Wees aandachtig en wees je bewust, zei Osho. Ga niet mee in de massahypnose en zelfhypnose van angst. Angst zorgt voor chemische processen en hormonale reacties in je lichaam die je schade kunnen toebrengen. Hier is een interessant hoorcollege over van Pierre Capel dat ik zal toevoegen onderin de pagina. Vertrouwen hebben geeft juist rust en maakt dat het lichaam zich ontspant. In de tijd van het Oude Testament lazen we het ook. Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren. Ze wisten destijds misschien minder van al die chemische processen. Ze wisten wel dat angst en somberheid het hart verzwaart en de mens ziek maakt. Maar hoe doe je dat, een vrolijk hart en opgewekte geest behouden? Ook daar gaf het Oude Testament antwoord. Geniet van de kleine dingen in het leven. Genoemd werd eten en drinken en de dankbaarheid voor ons dagelijks voedsel. Het is een geschenk, een gave gods, wordt er gezegd. En we kunnen ervoor kiezen bij deze goede gaven stil te staan. Iedere dag heeft zijn eigen geschenk, zijn eigen schoonheid en wonder. En zolang we deze gaven kunnen blijven zien en ons over het wonder dat het leven is kunnen blijven verbazen, dan kan er ook vertrouwen zijn. Zijn angst en vertrouwen twee zijdes van dezelfde medaille? Misschien. Misschien ook niet. Natuurlijk heeft angst ook een functie, het waarschuwt ons voor gevaar, het doet ons vluchten als dat nodig is. Maar het op zoek gaan naar een gevoel van vertrouwen kan op zichzelf ook een vlucht zijn. We durven dan niet te handelen. We durven ook niet de angst onder ogen te zien en soms vraagt angst ons juist om te handelen en dan, als we niet goed durven, hebben we moed nodig. Moed overbrugt onze wens om te handelen en ons verlangen om te vluchten. Een bekende gebedsregel van Franciscus van Assisi die ons in onze afwegingen kan helpen is, geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen en geef me het inzicht om het verschil tussen deze beiden te zien. Er is ook een verhaal waar ik aan dacht dat gaat over de vragen wat moet ik doen in het leven, met wie en wanneer. Het verhaal gaat over de tsaar van alle Russen. Deze tsaar bezat alles wat een mens zich maar wensen kon, maar hij wist niet waarvoor hij leefde. Drie vragen kwelden hem. Wat moet ik doen? Met welke mensen moet ik doen wat God van mij verlangt? En wanneer moet ik dat doen? Na alle wijzen en alle geleerden te hebben geraadpleegd, hoorde hij over een boer, ergens ver weg, die hem misschien een bevredigend antwoord zou kunnen geven. De tsaar ging meteen op reis en na vele weken kwam hij op het land van de boer aan. Deze keek nauwelijks op toen de tsaar zich tot hem richtte met zijn vragen. De boer gaf geen antwoord, maar ging door met ploegen. De tsaar werd kwaad en zei, Weet je wel wie je voor je hebt? Ik ben de tsaar alle Russen. Maar ook dit maakte geen indruk op de boer, die doorging met zijn werk. Plotseling kwam een zwaar gewonde man het veld opgewankeld. Voor de ploeg viel hij neer. De boer zei tegen de tsaar, help mij deze gewonden naar mijn hut te dragen. Oké, okay, ik zal je helpen, antwoordde de tsaar, maar geef je daarna antwoord op mijn vragen? Straks, zei de boer, en samen brachten zij de man naar de hut en verbonden zijn wonden. Zeg je het me nu? vroeg de tsaar. Je kunt naar huis, zei de boer. "Je hebt de antwoorden op je vragen al. Wat moet ik doen? Wel, wat op mijn weg komt. En met wie moet ik het doen? Nou, met degene die aanwezig zijn. Wanneer moet ik het doen? Op het moment dat het zich voordoet. Tot zover het verhaal. Maar nog even terug naar wat Osho zei. Angst kan ons ook in een langdurige hypnotische toestand houden. Dan is angst niet nuttig, het heeft geen doel, maar het houdt ons gevangen. Misschien kunnen we angst ook zien als een tekort, een tekort aan vertrouwen, een tekort aan een gevoel van basisveiligheid. Ik dacht daarbij aan een ander verhaal, over een oude man die het einde van zijn leven voelde naderen en zijn drie zoons bij zich riep. Hij zei, ik kan mijn bezit niet door drieën delen, want wat ik nalaat is niet te verdelen. Daarom heb ik besloten alles wat ik heb na te laten aan degene die het meest intelligent is en het helderste inzicht bezit. Anders gezegd, aan mijn beste zoon. Kijk, op tafel ligt voor ieder van jullie een muntstuk. Pak dat. Wie er iets van koopt waarmee deze hut waarin we wonen geheel gevuld kan worden, zal alles krijgen. Ze vertrokken. De eerste zoon kocht stro, maar dat rijkte slechts tot halverwege. De tweede zoon kocht zakken met veren, maar ook hem lukte het niet de hut te vullen. De derde zoon, die de erfenis uiteindelijk zou krijgen, kocht maar iets heel kleins. Het was een kaars. Hij wachtte tot het donker was, stak de kaars aan en deze vulde de hele hut met licht. Een prachtig verhaal. We zouden kunnen zeggen, het licht heeft de duisternis verdreven. Maar is dat zo? Is de duisternis dan ergens naartoe? Waar is het heen gevlucht? En dat is nu het bijzondere, de duisternis is niet weg, de duisternis had geen bestaansrecht van zichzelf. Vanuit een bepaald perspectief is duisternis slechts, en slechts zet ik tussen aanhalingstekens, een tekort aan licht. Zodra er licht is kun je zoeken naar de duisternis wat je wilt, maar je zult het niet vinden. Zo kunnen we ook kijken naar angst en vertrouwen. Zodra er vertrouwen is, heeft de angst geen bestaansrecht meer. Angst is niet ergens naartoe, het heeft zich niet teruggetrokken of verstopt. Nee, het had geen bestaansrecht van zichzelf. De angst leek alleen reëel bij een tekort aan vertrouwen. En zo is het ook met wat we de andere kwaliteiten van de ziel kunnen noemen. Harmonie, schoonheid. Goedheid, rust, want enerzijds, zo zei Inayat gaan wordt het leven gekenmerkt door paren van tegenstellingen, maar anderzijds, zei hij, dat het hart van de mens de enige bron van geluk is. Sufis zien het hart van de mens als de plaats waar we God kunnen vinden, als de plek waar we in contact kunnen komen met de zielskwaliteiten. Spiritualiteit is het stemmen van het hart, stond ook in het mystieke geschrift van vandaag. Je kunt haar niet verwerven door studie of door vroomheid. En Zarathustra zei, ruim, o Heer, een aanzienlijke plaats in voor het goede in ons hart, opdat het kwade nergens gelegenheid krijgt zich te vestigen. Laat ons onze dagen zinvol besteden opdat wij niet vervallen in praktijken die onherstelbare schade toebrengen aan onze ziel. En in het christelijk geschrift, laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen, want het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade. Deze vreemde leringen kunnen we in deze tijd misschien ook lezen als onheilstijdingen en verontrustende boodschappen die via de media en de social, social media tot ons komen. De geschriften staan vol met oproepen om vooral het goede voor ogen te houden en het juiste te doen en ons vertrouwen te vestigen op God of onze innerlijke bron. En ons vooral niet gek te laten maken door angst. Ja, de oude volkswijsheid kennen we natuurlijk ook allemaal. Een mens lijkt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Maar kent u het vervolg ook? Een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit opkomt dagen. En zo heeft deze mens meer te dragen dan het leven ooit te dragen geeft. Lieve Sufi vrienden. Laten we ervoor waken met onnodige zaken onze harten te verzwaren. Steek een kaars op in je eigen hart, of verhef je hart tot God, zoals ook wel wordt opgeroepen, en ga op pad de komende periode in, met het gevoel van vertrouwen dat samengaat met het stemmen van het hart. Laten we zelf de handen en voeten zijn waarmee we het goede kunnen doen, dat wat zich voordoet op het moment dat het zich voordoet en met de mensen die in onze aanwezigheid zijn. Ik eindig graag met een prachtige tekst, die werd meegestuurd met een nieuwsbrief van onze Soefi-broeders en zusters uit regio Utrecht, over aanwezig zijn. Vertrouw je leven toe aan het open geheim van louter aanwezig zijn. Hou niets meer vast, ga niets meer uit de weg. Vergeet jezelf en ontspan in Gods armen. Je wijsheid ligt te wachten, op je totale luisteren. Geef je denken over aan je hart. Wees stil en verwijl in niet weten